Mijn naam is Sanne. Ik ben opgegroeid in Nederland en zoals iedereen hier met oneindig veel water uit de kraan. Ik lees steeds meer over toenemende droogtes in andere delen van de wereld. Ik reis af naar Kaapstad, waar ik vier maanden lang ga onderzoeken wat die droogtes betekenen, wie erdoor worden geraakt en wat onze invloed is via de gevolgen van klimaatverandering. We hebben nu al iets als de slechte drought in 100 jaar Maar nu is ik een beetje bekommerd van uh, oost heel wat water gekreed. Dat wat wat hier is, kan, kan ik zien dat er een verandering in de yeah. yeah. klimaat op die plaats. Ik weet niet waar die mensen en die story komt van die droogte en die weeskapen. If the, the drought persists, then the farms will just close down. There is just almost no water anymore. Water, water is life and you can't do nothing without water. And I will wil to go Want ik because I was not born. Meestal maar het niet dat uh, die next year is de sledemanen weer beter gaan